Hallo, ik ben Peter van der Velde. Ik ben rioolmachinist en werk al drie jaar bij PreZero. Morgens kom je aan op de zaak, dan drink je met je collega's een bakje koffie dan start je de auto op. En uh, ja, dan gaan we in de woonwijk ons werk verrichten. Wij rijden voor inspectie, zodat de inspectie uh, de camera door het riool heen kan uh, filmen. Zeg maar. Een van de taken qua reiniging is, uh, je hebt te maken met heel veel verschillende soorten uh, diameter's qua rion. Um, dan kun je kiezen voor verschillende spuitkoppen, verschillende barren. Ons team bestaat ongeveer uit een man of tien, twaalf. Ja, het is een heel echt team. Elkaar helpen, klaarstaan voor elkaar. Uh, bijvoorbeeld uh, op het einde van de dag en ik ben ergens bezig en ik kom er niet aan uit. Dan uh, hoef je maar een belletje te doen en ze komen je helpen. Dat is wel echt fijn. Mijn ideale nieuwe collega, die moet sowieso sociaal zijn. Veel verantwoordelijkheid hebben, want je rijdt met een grote machine in de woonwijk. Ik ben werkzaam als rioolmachinist, word jij mijn nieuwe collega.